Want de Heer berispt wie Hij lief heeft, straft elk kind waarvan Hij houdt. Ik wil nooit buiten gemeenschap met God zijn. Ik moet Hem bij mij hebben om elke dag van mijn leven door te komen. Daarom ben ik zo dankbaar dat de Heilige Geest mij overtuigt. Hij maakt mij kenbaar of ik iets doe wat God verdriet doet of onze communicatie en relatie verstoort. Hij berispt en overtuigt mij van wat goed is. God heeft ons meer lief dan dat wij onze eigen kinderen lief hebben. En in zijn liefde disciplineert Hij ons. Hij vertelt ons wanneer we op het verkeerde pad zijn. Als het nodig is, dan kan het zijn dat Hij ons het wel op vijftien verschillende manieren vertelt om onze aandacht te krijgen. Zijn boodschap van corrigerende liefde is overal. Hij wil dat wij naar Hem luisteren, omdat Hij ons lief heeft. Maar als we volharden in onze wegen, zal Hij ons onthouden van privileges en zegeningen, omdat Hij wil dat wij opgroeien, zodat we kunnen hebben wat het beste voor ons is. Onthoud goed dat als je gehoor geeft aan Gods correctie, dit je uit je zonde zal optillen en je terugbrengen naar het hart van God. Laat correctie je naar een nieuwe hoogte in je relatie met God brengen. Vecht er niet tegen, maar ontvang het. Als je wilt, bid dan met me mee. Heer, ik weet dat u mij lief heeft en het beste voor mij wilt. Dank u dat u mij corrigeert en mij berispt wanneer ik zondig of een fout maak.